Hoi, ik ben Danielle en deze video gaat over de belangrijkste termen in de ziekteleer. Ziekteleer wordt ook wel pathologie genoemd en gaat over het ontstaan en het verloop van ziektes. Pathologie past in het rijtje anatomie, fysiologie, pathologie en farmacologie. Termen die vaak worden gebruikt in de pathologie zijn etiologie en pathogenese. Etiologie is de oorzaak van een ziekte en pathogenese is het daaruit volgende ziekteproces met de gevolgen voor het lichaam. In deze video ga ik het hebben over etiologie en in het volgende filmpje zal ik het hebben over pathogenese. Een ziekte wordt vaak door één of meerdere factoren veroorzaakt. Er zijn hoofdgroepen van factoren binnen de etiologie, die ik nu met jullie wil bespreken. Het kan bijvoorbeeld gaan om een infectie door een bacterie, een virus, parasiet of schimmel, die bijvoorbeeld een longontsteking kunnen veroorzaken. Dan hebben we ook nog trauma. In de geneeskunst betekent trauma iets heel anders dan voor de meeste mensen. Trauma is geen psychologisch effect na een schokkende gebeurtenis, maar het betekent verwonding. Het kan dan gaan om een scherpe verwonding, zoals bij een mes of geboken glas, etc. Een stompe verwonding, zoals bij een val, een aanrijding of een vechtpartij. Schaafwonden, zoals je kunt zien na een val. Verstuiking, waarbij gevrichtspanden worden verrekt. Een botbreuk, oftewel fractuur, bij het inscheuren of doorbreken van een bot. Een ruptuur, bij het scheuren van een spier, een pees of een band. En ook brandwonden, door vuur of bijtende stoffen vallen hieronder. De ernst van de aandoeningen kunnen heel erg verschillen. Van, nou ja, waar ze niet eens voor naar de dokter gaan, tot een heftig levensbedreigende aandoening. Om hier wat meer in aan te duiden zijn de termen laag-energetisch trauma en hoog-energetisch trauma belangrijk. Een hoog-energetisch trauma is een verzamelnaam voor ongevallen waarbij mensen een flinke klap hebben gekregen, zoals bij een auto-ongeluk, een val van een grote hoogte en aanrijdingen. De rest heet een laag-energetisch trauma. Een gebroken pink, een verstuikte enkel of een ongeluk met een cirkelzaag is dus een laag-energetisch trauma. En een botsing, een aanrijding of een grote val wel. Dan hebben we nog degeneratie, waarbij er meer cellen doodgaan dan dat er aangemaakt worden. Er bestaat hiervoor een buffer. We kunnen wel wat cellen missen. Maar op een gegeven moment gaan we er toch klachten van krijgen. Zoals we zien bij artrose, waarbij het gewrichtskraakbeen steeds dunner wordt en op een gegeven moment zelfs vrijwel afwezig kan zijn. Voorbeelden hiervan zijn knieartrose en heupartrose. Verder valt ook botontkalking hieronder, waarbij het bot steeds brozer wordt en waardoor botbreuken sneller kunnen optreden. Maar ook andere weefsels kunnen degenereren, zoals we bijvoorbeeld in het oog kunnen zien bij maculadegeneratie. En ook neurodegeneratieve ziektes vallen hieronder, waarbij de degeneratie van de hersenen en/of het zenuwstelsel optreedt, zoals bij de ziekte van Alzheimer en Parkinson, maar ook aandoeningen zoals ALS. Dan hebben we nog de aangeboren afwijkingen, waarmee iemand geboren wordt. Dat kan een genetische afwijking zijn, die je overerft van je ouders. Of door een nieuw ontstaande DNA fout krijgt, wat we een mutatie noemen. Symptomen kunnen dan vanaf de geboorte, of eigenlijk daarvoor al op de echo meestal, kunnen ze al zichtbaar zijn. Zoals bijvoorbeeld het syndroom van Down. Maar het kan ook pas later in het leven symptomen gaan geven, zoals bij de ziekte van Duchenne. Een spierziekte die steeds erger wordt kan ook komen door medicijngebruik, alcoholgebruik of drugsgebruik tijdens de zwangerschap, zoals het voorbeeld feutaal alcoholsyndroom. Of bij vitamine tekort, zoals foliumzuurgebrek, dat kan leiden tot een open ruggetje, oftewel een spina bifida. En Ook schade die kan optreden tijdens de zwangerschap of geboorte, wordt tot de aangeboren afwijkingen gerekend, zoals zuurstofgebrek bij de geboorte. De tegenhanger van aangeboren afwijkingen zijn verworven afwijkingen, ziektes en gevolgen die je oploopt tijdens je hele leven. Dit is dus een hele brede categorie, waar heel veel van de andere etiologische factoren onder vallen, zoals infectie en trauma waar we het net over gehad hebben. Een belangrijk onderdeel zijn de verworven genetische afwijkingen, die tot kanker kunnen leiden, zoals roken, straling en chemische stoffen. Dan hebben we nog de iatrogene oorzaken. Iatros betekent arts en geen betekent gemaakt door, oftewel gemaakt door artsen. Maar dan eigenlijk breder getrokken tot veroorzaakt door medische handelingen. Hieronder vallen bijwerkingen van medicatie, onbedoelde effecten van bijvoorbeeld een operatie en ook medische fouten. En we hebben ook nog de aandoeningen waarvan we de oorzaak gewoon niet weten. Deze worden dan vaak idiopathisch, essentieel of cryptogeen genoemd. Een voorbeeld hiervan is essentiële hypertensie, waarbij mensen een hoge bloeddruk hebben, waarbij we niet weten wat de oorzaak is. Dat komt heel vaak voor. Vaak hebben we wel dat de exacte oorzaak niet te achterhalen is, maar dat er risicofactoren aanwezig zijn. Denk dan bijvoorbeeld aan hart- en vaatziekten, zoals een hartaanval, ook wel een hartinfarct genoemd. De exacte oorzaak dat iemand een hartaanval heeft gekregen is vaak niet te achterhalen. Wel zien we vaak dat mensen risicofactoren hebben voor het krijgen van een hartinfarct. Een ongezonde levensstijl, zoals roken, weinig beweging en vet eten. Of dat het in de familie voorkomt, en dat is dan genetische aanleg. Dat waren de hoofdgroepen van etiologische factoren. Bekijk ook de video over hoe deze oorzaken effect hebben op de functie van het lichaam, oftewel de pathogenese. Klik linksboven op de video om te starten. Bedankt voor het kijken!